Nou, welke filter moet ik? ik uh, weet dus wat je de doet is doet nu? Ik weet wat de filter is, maar ik, uh, welk, waar kan ik uit kiezen? Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Ik ben zenuwachtig voor dit interview. Krijgt u wel eens liefdesbrieven? Uh, <laughs> Als ik met volwassenen spreek, weet ik precies wat ze me gaan vragen. Maar kinderen hebben vaak hele andere vragen. <laughs> welke vinden jullie het leukste? Uh, wat is jouw favoriet? Deze. <laughs> ja, dit is goed.